4.2 is 4.2? Oh, ik heb Gibbels opgepakt. Heb je al wat gedropt? Yo, kijkers van It's Flutje Games, leusje kijken. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dat doet Blijf gewoon staan, Flutje. Oké, okay, ik zeg gewoon Flutje. Yo kijkers van Vloetje, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video heb ik Gerolf uh, gekild die uh, naast mij staat en hij uh, ja, heeft uh, Bart gebruikt, dat was niet zo aardig van hem. Normaal niet! <laughs> maar um, ja, dat, uh, ik hoop dat jullie uh, dit een leuke video vinden. Vergeet zeker geen like te droppen en te abonneren op Vloetje. En uh, ja, ja 30 ik hoop dat likes. jullie veel kijkbasier hebben. Uh, 30 likes? Nee, we maken er 50 van, want dat is ook al easy te lukken. Dus uh, geniet van deze video. Enjoy! Wat is er gaande? Um, ik deed de base open en er stonden twee invisies. In de middenste, er uh, zijn er drie. Um, <laughs> um Roep <Ruim> Osterlein. <laughs> ja, ik weet niet of die kan. Wie zijn het? Weet je dat? Geloof. Ja? Ja. Willen ze 2v2? Ja, gaan we dat doen of niet? Tuurlijk niet. Ja, bruh, we verliezen dat hartje, jongen. ik zie het je. Geloof je ingreik je zwaart. Uh, drie. Twee. En Ik pot even op en dan komt Oké, okay, ja, dat ja, was ja. een beetje te laat, dankjewel voor de... Oh, ik heb eentje bij me Helemaal kut Ik moet op wat, ik moet... Uh... Andres, je kan eruit, ik heb het open gemaakt Thanks We gaan dit nooit overleven Ga je het maar gaan, maar gaan Ik word gebald door deze guy Ik ook, Ik help ja, hier Ikzelf. Het is Uzi en Gelof, Uzi is ook goed man Hij ja. is maar weg Is goed Sjoerd, dus dat doen we? Ik ja, check op invis. Oh, kut. heb uh, Oh. Dat ding is. Ik kan Porsche nog Porsche op ze gooien. Moet ik doen? Shoot. wat ja, kan je doen? Moeten ze allebei wel even bij elkaar zijn? Of ik kan hier op gelof gooien? Oké, okay, ja, Dan gooi hem... ...vol mis. Heb jij er ook één of niet? Nee. Ik ga oezien. droppen erop man. Ik zweer het je. Doen. Scherlof. We winnen deze fight best wel hard volgens mij. Nu wel, ja. Ik ga nu best wel goed. Uzi zegt shit, man. Je pakt hem. Hou hem. Hij probeert Uzi te helpen. Mijn gap uh, werkte niet. Ik moet even een paar keer gappen nu. Is goed. Ik, moet, ik ben even safe, ik ben even safe, je moet rennen. Ja, doe ik. Ja, ik, ik zit weer in de terug. Kom weer terug, kom weer ja, terug. Ja, ik heb nog maar 17 caps. het is heel kut. Je kom hebt toch goed, geen... Ja, kom goed, kom goed, kom goed. Ik heb 40, ik heb 40. Kom moet even gappen een keertje. Komt Alex of niet? Ja, is goed is wel, maar. Oh, oh die shit, je hebt een bard, je bent een ik zweer het je. Daarom? Ze doen moken veel damage. Shoot. Daar ben ik oké. Schil of? Ik fight, ik, ik, ik, ik, ik, ik Hij maar gewoon Ze hebben geen bard, ze hebben geen bard. Maar ze doen wel moken veel damage. Hoe is gaat droppen? Ik moet even een keertje gappen. Ik wil capsules zijn die guys mee hebben, jongen. Toch niet meer dan een halve steek. dat doen ze toch niet. Jawel. Ik doe even. Effe... Oh, alle poortjes moeten dicht, ze kunnen er eigenlijk uit. Nee, nee, nee, nee. De tweede laag staat niet open. Nee. Nee, de tweede laag staat dat is goed niet open. Oké, kort dit ook echt dit, maar. Kok. Ze winnen dit nu. Jel of is echt volledig. Eh, zie je... heeft geen poort. Ik ga die Hij gaat volledig 25. op jou. 25. Op Uzi moet je gebruik maken van je, van je, van je, van je botax. Ik heb geen fireball meer. Via alle fireballs geen zijn weg. 4,5 4.2. die, 4,5? Oh! Ik heb Gibbles opgepakt, hij geld of wat gedropt? Uzi gaat droppen. Ja, ja droppen, Uzi dropt. Hij gaat bovenweg. Hij gaat ergens op Purling, Je weet dat hij gaat purlen. Hè? Je ziet hem zoeken. Hij zegt het lichte pe. Hij is boos nu jongen. Ik zoek. Gaar te kijken. Ja, hij heeft geproblukt. Probeer dat we Ik daar niks af te breken. Hij gaat vies. Let's go. <laughs> GG. <laughs> hij zegt niks. Hij zegt niks. Hij is boos. <laughs> <laughs> ik heb gewoon Gelf kunnen pakken in een 2v2. Hierna was ik eigenlijk wat later online. Dus daarom kon ik niet meer praten. En zag ik dat er nog een fight bezig was in mijn faction. En deze keer was het Gelof. Nog eens samen met Uzi. Tegen Judox en Short En uiteindelijk nog wat andere 1v1's. Dat gaan jullie nu zien. Ondertussen is hier een fight bezig. Tussen Jost en Gelf denk ik. Dus uh, ja, en publiek. Shout naar dit publiek. Wat? <laughs> Jos is dood. Jongen, vloedje. Die guy heeft een baat, hè. Normaal gesproken kan hij niet, niet door gaps heen gehit worden. Wij werden allebei vol door gaps heen gehit. Ja, yeah, no, Praat in team chat Ja, nu wel. Maar net niet. Daarom ben ik gedropt. Ik kon letterlijk als ik een gap had. Normaal gesproken als je gaps blijft chuggen, dan wordt je HP op een gegeven moment weer vol en dan kan je weer door. Ik heb dus letterlijk op recallings dat ik een gap eet. En omdat hij gewoon mijven. zoveel damage doet, gaat die, hij. ik heb gewoon helemaal niks aan die, uh, aan die shit. Sjoerd, sure, je kan. Uh, je weet Bruh, het. Ik heb een Bart en hij slaat er nog doorheen. Geef regen, aan, ja. Alex. Ik ga gewoon recorden wie ja, hij een killtje. <laughs> vergeet het niet, te kappen, vergeet ik heb te Ik killtje. Ik, ik, ik ben droopt. Ja. Wanneer, wanneer je een bard gebruikt om te winnen. Gast, ik heb ook een bard en hij wint dit. Ja, yeah, know, maar ja, boeie. Je je? tegen hem, Alex vlo ah, een vlug tegen hem. Ik die Ik heb geen set ofzo. Nee, ik ook niet. Gast, hij heeft een bot. Nee. Ja, is ook zo, maar ja. je doet er zo weinig tegen, dat is een beetje het probleem. Uh. Nee, gast, dat heeft geen zin Vloed. Ze Kill hem gewoon. Kill hem gewoon. Kill hem gewoon. Hij heeft de fucking bard. Alex gaat er ook op. Alex, help hem ook eventjes. Die heeft de fucking bard. Ja, hij heeft ook een bard. Alex, wat de fuck ben jij? Alex. Alex, Alex je ga moet vloedje helpen. helpen ik Gelf gebruikt een bad, jongen. je moet even helpen, anders dan is hij dadelijk ook dood. Nou, echt hè? Jong. Doe die fucking zet aan, kom naar boven toe en uh, ga ervoor. Troetje gaat nu ook gewoon dood, omdat hij fucking, oh mijn god. Waarom zou je... Weet je trouwens waarom hij een bad heeft gebruikt waarschijnlijk, nou, Jules? Ja. Omdat we hem al op het begin hebben gedropt. Zijn meter op het begin gedropt en daardoor gebruikt ik hij een bard. Streng. Jullie bestrengd. Drop hem hier pak hem alsjeblieft inderdaad. Dit is zo triest, gas. Je verliest een fight en dan ga je er een bar bij. Ik ja. heb een regen en een uh, health boost. Ja, also, ik heb ook gewoon bar. Dief maar op, hoor. Ja, precies. Gewoon killen die af. Ik vind het wel mooi dat ik dit gewoon allemaal op recording heb, hè. Ik pop strengt in... Vijf. Ik pop nu strengt. Lekker. Ik, dit, dit ga ik gewoon op YouTube pleuren, hoor.